Wat is een CAO? CAO staat letterlijk voor collectieve arbeidsovereenkomst. Oké, okay. goed zo. <laughs> en daar staan dan ook alle afspraken in uh, wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Zoals je loon, je toeslagen, uh, de duur van je werkweek. Vakantiedagen. ADV-dagen. En dat kan per branche verschillend zijn. Zo heb ja. je een horeca-CAO, maar je hebt bijvoorbeeld ook echt voor de... Uh, bouwvak heb je ook een uh, aparte cao. het is natuurlijk weer hele andere regels aan verbonden ja. dan uh, iemand met een uh, kantoorbaan. Sommige bedrijven hebben ook hun eigen cao, maar meestal zijn dat wel echt hele grote bedrijven. Die hebben gewoon helemaal ja. voor zichzelf uh, ja, een cao aangemaakt. Ik moet zeggen, ik had nooit eenmaal scherp onder welke cao ik viel. En dat vroeg ik gewoon even bij mijn werkgever en dan uh, wist ik meteen waar ik, uh, ik onder hoorde. En meestal kan je het ook vinden in je um, arbeidsovereenkomst, onder welke cao je valt. Ja. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.